Ik ben Namaju Jongeneel. Ik ben onderzoeker bij de GGD West-Brabant. En als uh, Science Practitioner verbonden aan uh, Tronzo. Uh, ik zal in de komende tien minuten uh, een beeld schetsen van de omvang van de groep personen met verward gedrag uh, in de regio West-Brabant. En ook van de achterliggende problemen die, uh, ja, die daar uh, nou ja, die erachter zitten, en uh, de context waarin die problemen zich openbaren. En dat zal ik doen aan de hand van de uh, regionale pilots... ...monitorpersonen uh, met verward gedrag. En daar zal ik eerst even iets meer over vertellen... ...zodat jullie een klein beetje een context ook van het project hebben. Uh, de regionale pilot monitor pers personen met verward gedrag is uitgevoerd in de regio West-Brabant en de regio Utrecht. Ons doel was eigenlijk om te kijken of we uh, vanuit bestaande databonden... ...een kwantitatieve monitor uh, konden ontwikkelen. En een van de onderzoeksvragen die wij hadden was... Uh, ...wat is het voorkomen in aard en omvang van personen met verward gedrag in die twee regio's. Nou, het werd net al even aangeduid. Verward gedrag is een heel breed begrip. Waar hebben we het dan eigenlijk over? De definitie was net ook al in beeld in de andere presentatie. Uh, ja, en het werd ook al even genoemd. Het schakelteam heeft daar ook een definitie voor gemaakt. En die hebben we ook uh, meegenomen in deze pilots als uitgangspunt. Nou, we hebben in een... ...selectie van databronnen, analyses gedaan. Voor de regio West-Brabant waren dat uh, vijf databronnen die we betrokken hebben. U ziet ze hier in beeld. Uh, ongetwijfeld zult u de GGZ uh, missen in dit rijtje. Uh, dat is een veel voorkomende vraag als ik dit laat zien. En die partij is meegenomen in de pilotregio van Utrecht. Uh... Nou, ik denk dat het, hier ziet u de databronnen en de operationalisatie. Ik zal even toelichten wat de RAF is, de regionale ambulancevoorziening. En uh, daarbij hebben we gekeken naar de spoedritten... Uh, ...met werkdiagnose psychiatrie. Nou ja, de politie werd net ook al veelvuldig genoemd uh, met de E33-meldingen... Uh, ...overlast of verward of overspannen persoon. En we hebben ook meegenomen de E14-meldingen poging tot zelfdoding. We hebben meegenomen de meldingen bij ons uh, GGD-meldpunt uh, Zorg en Overlast. Daarnaast ook de nee, lastgevingen tot bewaringstelling. Dat zijn de uh, spoedmaatregelen voor gedwongen opname. Tegenwoordig heet dat wetverplichte GGZ. En we hebben gekeken naar de inschakelingen van de crisisdienst van het maatschappelijk werk. Nou, dan de, de resultaten die we hebben gevonden. Uh, het er was veelvuldig in het nieuws het aantal meldingen bij de politie en in deze pilot hebben we eigenlijk voor het eerst gekeken hoeveel personen, of unieke personen, aan die registraties uh, verbonden zijn. En dat hebben we bij alle databronnen gedaan. Uh, de laatste in de rij, uh, de Crisisdienst Maatschappelijk Werk, daar konden we die personen niet uh, uh, uit afleiden vandaar dat u daar geen uh, geel balkje onderaan ziet. Maar in alle bronnen was duidelijk dat het aantal meldingen hoger is dan het aantal personen. En ook heel duidelijk te zien dat dat met name geldt in de politieregistratie. Uh, in die registratie bleek dat eigenlijk een klein deel, uh, of relatief klein deel van de personen voor een groot deel van de meldingen verantwoordelijk is. Dus hieruit haalden we wel dat hè, rapporteren alleen maar op basis van registraties wel echt een, een overschatting geeft van het aantal personen uh, nou ja, die daar uh, aan gerelateerd zijn. Nou, het werd net al even genoemd. Hè. Wat zit er dan achter? Of ik hoorde net dementie is het uh, vaak. Wat wij zagen dat het in, in die registraties, was dat het echt veelal multiproblematiek is, op verschillende domeinen... En uh, ja, daarin zagen we vooral financiële moeilijkheden, huiselijk geweld, uh, nou ja, paniek, angst. Uh, ik zal die laatste eventjes toelichten, de niet-affectieve uh, psychotische stoornissen. Of zeg ik dat goed? Uh, dan moet u denken aan waanstoornissen of kort kortdurende psychose. En ik wil wel even benadrukken, dit gaat dan echt om de databronnen die we hebben meegenomen. Er zijn zoveel bronnen die iets met verward gedrag te maken hebben. Dus het gaat hier nadrukkelijk over de bronnen die we hebben bekeken. Dan konden we bij de politiemeldingen analyseren wat nu de belangrijkste risico's waren bij die meldingen. En dan zagen we dat bij uh, nou ja, ruim een derde van de meldingen... ...het met name risico uh, voor de persoon zelf. Dus de persoon met het verwarde gedrag die loopt uh, in een groot deel van de gevallen zelf uh, gevaar of risico. Uh, bij een derde van de meldingen is er eigenlijk voornamelijk sprake van overlast... ...maar geen uh, gevaar of risico. En in 18% van de meldingen... Uh, ...bleek dat er wel risico of gevaar voor anderen bestond. En wat uiteraard opvallend is, is dat in 13 van de meldingen... ...eigenlijk helemaal geen sprake was van overlast of gevaar. Bij de politiemelding konden we ook kijken... van ...wat is dan de locatie van het incident, waar vindt het plaats? En dan zagen we dat bij iets meer dan de helft... Uh, ...vindt het incident waarover dus een melding bij de politie wordt gemaakt... ...plaats in de huiselijke sfeer. ...iets minder dan de helft in de openbare ruimte. Op basis van uh, tekstanalyse die we hebben gedaan... Uh, ...op de meldingen die de politie uh, ontvangt... ...hebben we echt een, ja, een eerste verkenning gemaakt van uh, subgroepen. Dus om te verkennen of we subgroepen konden onderscheiden in die meldingen. Uh, omdat het een eerste verkenning is, hebben we daar ook geen cijfers aan vastgehangen. Dus... Uh, vandaar dat ik alleen de subgroepen uh, met u deel. En dan ziet u vooral in de onderste drie subgroepen, die, die spelen zich af in de wijk. En ik denk dat ik, ik kon uh, herkennen uh, de casus van uh, mijn collega's van de wijk GGD. Die sluit, denk ik, heel uh, mooi aan bij uh, subgroep 4 en subgroep 5. Bij subgroep 4 gaat het om een langlopend burenconflict, overlast in de wijk. Dat zijn veelal langlopende zaken waar al heel veel meldingen over binnen zijn gekomen. Uh, waarbij het soms ook wel lastig is om te bepalen wie nu eigenlijk wie overlast bezorgt. Uh, we vonden daar ook wel terug het stigma dat mensen kunnen hebben... Hè, ...als de psychische uh, kwetsbaarheid van iemand bekend is in de buurt... ...kan die ook heel erg onder vergrootglas liggen. Uh, de andere, de bekende wijkbewoner in dreigende crisis... Uh, nou, dat, daar herkende ik ook veel van in uh, jullie casus. Uh, vaak trekt dat heel veel aandacht in de wijk. Veel gegeel. Uh, dingen kapot maken. Uh, ja, echt de dreigende crisis loopt, loopt uit de hand. En tot slot de persoon in somberheid of uh, uh, depressiviteit, suicidaliteit. Ook veelal is dat een melding die gerelateerd is aan de woning in de wijk. Mensen die een strop zien hangen. Bij de buurman bijvoorbeeld, ja. uh, dat soort meldingen moet u dan aan denken. Concluderend, uh, op basis van deze pilot. Ja, het, het aantal registraties dat is dus uh, veel hoger... ...dan het aantal unieke personen die daaraan gerelateerd zijn. Je kan eigenlijk echt niet spreken over de persoon... Uh, ja, ...of de persoon met verward gedrag bestaat eigenlijk niet. Je doet, om te spreken van een groep... Personen met verward gedrag doet eigenlijk geen recht aan de ongelooflijke verscheidenheid aan problematiek die daaraan uh, gerelateerd is. Uh, dusdanig divers dat het nee, daarom is het ook een heel breed begrip, maar doet eigenlijk geen recht aan de uh, problemen die eraan vasthangen. Uh, veelal is het ook in de woning, de uitingen van, uh, van de problemen. En tot slot, ik was begonnen van welk doel hadden wij als pilot. Het monitoren op basis van bestaande databronnen. Nou, dat bleek gewoon heel complex te zijn. Niet alleen vanwege de AVG, die, uh, die, daar, nou ja, die dat heel moeilijk maakt... ...maar ook dat brede begrip, uh, die brede definitie maakt dat het heel lastig is... ...te operationaliseren in bestaande databronnen. Dankjewel. Dat is de heel mooie binnen de tijd, dus we blijven in het schema. Um, ik heb even de, naar de chats gekeken die ondertussen binnen zijn gekomen. Dat zijn uh, discussiepunten en veel inhoudelijke vragen. Uh, maar geen verduidelijkende vragen, dus je verhaal is duidelijk. Okay, dus uh, de chats over dit onderwerp ook, die bewaren we tot na de discussie. Één praktisch puntje dat er gevraagd werd of een sheets te krijgen. De sheets komen, dus presentaties komen allemaal op de website van Transo te staan. Dus u hoeft niet mee te schrijven, u kunt het later allemaal gaan lezen. Um, Misschien en... heb ik nog één toevoeging, want ik weet niet of ik de consortium partners heb genoemd. Oh, dat mag nog even. Ja, ja mag dat nog even? Want dat wil ik wel. Even. Dat, is wel dat vind, ik wel, want dat is, dat vind ja. ik wel belangrijk. Ja. Uh, nee, we hebben dit project uitgevoerd binnen een consortium van vijf partijen. Uh, dat was het RIVM, uh, het Trimmels Instituut, de Praktijkindex, de GGD-regio Utrecht en de GGD-West-Brabant. Dus we hebben dat in gezamenlijkheid met, uh, met hen allen gedaan, ja. Dank. Dat ja. is uh, even netjes, die toevoeging. Um.